In 2012 hoorde ik dat in 2013 de rookpoly en de medicijnen vergoed werden, in 2013. Toen heb ik in oktober bedacht van, oh ja, dan ga ik in januari stoppen met roken. Nou, ik was het echt heilig van plan, eigenlijk al vanuit mezelf. Had ik zoiets van, oh Wendy, je hebt al zo lang gerookt. Stoppen eens mee, die klauwekul. Ik rookte checkjes en die rookte ik voor de helft op. Dus dan vijf trekjes en dan maakte ik me uit. Ik niet kon concentreren of je was boos of wat dan ook. Dan had je altijd een sigaret nog. Ik kon geen leven voorstellen zonder sigaret. En dan maakte het niet uit of je geen eten had of uh, geen drinken in huis. Maar als je maar check had, dat was het voornaamste. Niet eens meer uh, uh, omdat je het wilde of zo, maar het was gewoon de een na de ander. Het ging gewoon maar door de hele dag. En nu heb ik zeven tijd over om van alles te doen. Uh, het is ongelooflijk. Gewoon een hele dag voor mezelf. Nu ik stop met roken, denk ik nu kan ik dit, dan kan ik eigenlijk alles aan. Want ik had nooit gedacht dat ik kon stoppen met roken hoor. En nu het zeven jaar verder is, en dan denk ik van ja, ik weet niet eens meer hoe het proeft om een sigaret te hebben. Als je stopt met roken heb je heel erg de neiging om met je handen wat te doen. Dus, in, uh, dus ik heb al een periode, dan droeg ik een kittekie, ging met een kittiki, en dat helpt wel. Dan krijg je toch een bepaald connectietje in je dat je handen bezig zijn. Dan ga je een beetje met dat kittekie lopen draaien en, uh, of met die, met die kraaltjes ga je in je handen. Weet je, dat, dat, dat uh, geeft wel een soort uh, min of meer afleiding een tijdje ook uh, in Schotland geweest en daar is het hartstikke duur. Nou, dat hielp ook. Dat is zo duur daar, dat ik denk: nou, dat kost me te veel geld. Zo niet erop, Ik rookt niet. En hey, ik kom hier in Amsterdam en het is maar weer bingo.